Ah, leuk dat je kijkt. Deze video gaat over verbinding. Verbinding is ook super belangrijk als je met zichtbaarheid aan het werk wil. Ten eerste is daar de verbinding tussen jou en je bedrijf. Dat is het grootste punt wat jouw bedrijf ook uniek maakt. Stel je maar eens voor dat je je bedrijf zou verkopen. Zonder jou. Wat blijft er dan over? Kijk, ik bedoel maar. Dus... Zorg dat alles wat je laat zien, echt wel uh, ook over jou gaat. Dat het jouw verhaal is, jouw geluid, jouw aanpak. Ja, wat ze kunnen verwachten als mensen met jou zaken doen. Dat is de eerste verbinding. De tweede verbinding is blijf in contact met jouw bestaande klanten. Want dat is namelijk de groep die jou al kent. Die al zaken gedaan heeft met jou. En die ook het eerste bereid is om opnieuw een beroep op jou te doen. De derde verbinding is dat als je werkt, gaat werken aan zichtbaarheid dat je bewust bent dat het één groot geheel is. Je website, Facebook, je Instagram, YouTube, nieuwsbrief. Het moet allemaal connected zijn. Het gaat allemaal over jou, je bedrijf, je visie, wat het oplevert om met jouw zaken te doen. Al die dingen. Dus hou ook steeds vast aan het grote geheel. En natuurlijk als je spontaan iets plaatst, ik plaats zo vaak iets spontaan. Maar omdat het uit mezelf is, past het toch ook weer in het grote geheel. Dan is er nog een vorm van verbinding. Neem nou deze video. Die video is begonnen en die video is straks afgelopen. Maar daarmee hoeft het niet afgelopen te zijn. Dus het is altijd goed om aan je video's of aan je teksten of aan je foto's met mooie quotes maakt niet uit wat je doet dat je daar een oproep tot actie inzet want mensen zijn eerder geneigd in actie te komen als je het vraagt dat is gewoon heel simpel ze kunnen dat wel uit zichzelf bedenken maar ja dat gebeurt gewoon vaak niet dus in mijn geval is het zo wil je verbonden blijven met studio smik de tips die ik geef Um, of gewoon nieuwsgierig bent hoe het verder gaat, schrijf je dan even in voor mijn nieuwsbrief. Dat kan heel makkelijk op mijn website www.studiosmik.com en als je echt echt geen nieuwsbrieven meer wil lezen of niet één extra wil lezen, volg me dan op een van de social media kanalen zoals Facebook of Instagram of LinkedIn. Nou kijk, dat is wat verbinding doet. Spreek vanuit je hart uh, maak er wat van, zou ik zeggen. Dus heel veel succes met jouw zichtbaarheid. Doeg!